Ja, eh, ik had op Facebook gezet dat, er, eh, dat ik een nieuwe machineke gemaakt had. Hier staat het. Maar ik heb het niet zien. Nee, dat is voor messen eh, te scheren, ik, meer op te poleren. Ik probeer een mesje, Ik ben nu bezig met een mesje, Dus dat is al een mes. Maar als je goed kijkt, ik weet niet wat je het ziet, Dan zie de krabben erop. Ja, witte, als ik zoiets maak, dan zijn er altijd zo van die krabben op. Soort met, met dat is zot scheren. Scheren met een schermachine hier. Je kunt ook niet zien. dat is daar. En dat is mijn schermachientje. Dat eruit rondom, dat scheurt. Hè. Maar... Uh, dat werkt niet heftig af. Ik heb dan een machine gemaakt. En daarna ben ik pas op een constatatie gekomen. tot zover het uitleggen. Dat is mijn nieuwe scheermachintje, Kijk, hier. Kijk, dat is gemaakt van een... Uh, van een oud wipzaagje. Wip dat is zo... Weet je, dat is zo... Om maar... Laten is dat is... Dat is een uh, Kijk. Dat is het wipzaagje, Dat is zo een zaag zo voor figuurtjes te zagen. Nee. Dat gaat dus over en weer. En hier, dat stukje. Dat is uh, puur uh, schuurpapier. Ja. Ik vond dat heel fijn zo. Voor het mes eigenlijk mee te. Ja. Ik ga dit in het gang zetten. Niet direct in Die achternaalden. En ik ga dan maar een mesje nemen. Ik ga mijn en dan het schoentjes aantrekken. Waarom? Om een onnuif te maken. Ze <laughs> zijn al hard, goed. Dat is voor dat op te slissen, hè. dat sliswerk nemen ze dan. Ik zet dat daarop en dat schuift zo op en af. Uh, 62 miljoen duizend keer gaat dat op en af. In, uh, ja, misschien een dag of drie of vier, ja, dus uh, we gaan het eens doen. Content. Even, ah, hier ben ik. Ik ben content dat ik het kan opzetten. Het haakt zoveel lawaai dat ik nog op mijn orenbeschermers moet opzetten. Dat is voor mijn oren. Kijk. <laughs> ja, ik, ik heb nogal veel vuil oren. Zo, dat is zo'n beetje het resultaat. Veel gaat er nog niet zien. Dat zal zo een urken of twee, drie zijn dat ik daar moet aan schuren. Beter zo, als met tand. Niet met tand, maar met de hand. Dus je hebt gezien. Gisteren heb ik daar ook mee bezig gezeten. En gisteren is dat spel uit elkaar gevlogen. Ik ga ja, dat even uitleggen hoe dat kwam. Zo, ik ga een beetje korter zitten. Zo, kijk! Dat hier, dat is een schroef dat zit op een... Op een rail. Zo, ik kan mijn andere schoenen uitleggen. Het zit op een rail en dat was eigenlijk iets dat ik... het werk had kunnen meepakken. Ik heb er zo nog. Veel mensen gaan misschien vragen... Wat is dat? Oei, met een andere kat. Wat is dat? Dat is zo'n dat? dat is... Dat is voor uh, een kast. Rekken in te hangen, hè? Dus uh, rekken, uh, je moet ik zeggen, zo een bak van voor mij. En dat schuift zo. Het. Kanderen. Ah oh, joh. Zo. Als je niks doet, dan gebeurt er niks. Het is regelmatig. Dan ik zo van alles aan. Hand. Dus, je ziet daar, daarvan. Oh, een jarden. Daarvan. Heb ik dat gemaakt van één deel daarvan? Ik zal de camera eerst van zijn pikkel pakken. Dan gaan we dat beter kunnen zien, allemaal. Voilà. Zo. Dus je ziet, dat is dat spel hier van onder. Dat schuift op en af. zal zal deze op en af doen. Dus. Kijk. Zie je? Dat heb ik gedaan. Hier, dat scheerpapier. Hier is dat vastgemaakt. Dat heb ik daar zo van vastgemaakt. Nu, gisteren was dat helemaal zo. Wak! Daar lag het. oh nee Nee, wat je dan wel merkt alles valt uit mijn kast als ik dat opzet ik zal het eens opzetten Dat is gevallen. Dus je ge ziet, je moet daar een beetje moet het een beetje ruim bekijken. Ik heb het dan ook ruim bekeken. Dank u voor uw aandacht en uh, misschien tot de volgende keer. Ja, ik kan me nog niet geschoren. Gisteren en vandaag, en heel gisteren, de week daarvoor. Uh, mensen nog uh, een prettige dag uh, en de rest van hun leven ook. Bye bye.